Dagrollende roofdieren. Het is kerst en dat betekent... Schone lichtjes. En dat is wat we dan vanavond gaan doen. Skaten tussen de kerstlichtjes van Gent. Allee op, we zijn ermee weg. Ik ren met de Powerslide next core plekken en tens onder Trinity Frame. Mijn skatemat voor vanavond is Karel rij met de wizard en haar ondert. Mijn jongs grote wielen gaan we chatten kunnen geven over de kasseien. Let's go. Het is tijd voor een ludieke intermezzo. Zweveloefening aan de zuilen van de Nola. En nu keer weer terug naar de serieuze dingen. Lichtjes. Voor voert kijken. Het jaar is nog niet helemaal voorbij, dus het volgen nog wat filmpjes. 2021 was de max en 2022 wordt nog duisterwijzer. Adol er goed en blijf rollen. Salutjes van uw kapoen Tem.